Zo, een hele goede ochtend. Lieve YouTube-kijkers van de stofjes, daar zijn we weer. Zondagmorgen praat. En juist, yes, wat ben ik blij. Wat ben ik blij. En ik denk niet alleen ik, maar meerdere natuurlijk. Want we mogen weer gaan sporten. Dat deed ik dat natuurlijk allemaal met het lopen. Maar ik bedoel, qua voetballen. Gisteren weer even met de, met de meiden weer op het veld geweest. zeg natuurlijk ook al. Heel even kort, maar dan moesten we moesten weer voor 8 uh, voor uur. En uh, nou ja, gisteren uh, weer eventjes uh, uh, uh, weer opnieuw getraind, dus dat was wel uh, fijn en lekker. En nou, uh, ja, nou ben ik uh, wat eerder met het hardlopen, omdat ik straks maar de vier ga trainen bij Juliana. En dan moet ik ook weer bij zijn, Want we hadden gewoon ongeveer aanwezig. En de mensen even komen voor een... Uh, Wandeling om even te tapen. Tja, daar, daarvoor ben ik aangesteld. En dan uh, kunnen we beginnen in de hoop dat we dan ook uh, binnenkort ook weer uh, de competitie mogen opstarten. Dus uh, ja, dat is belangrijk. En uh, dat is niet alleen voor mij belangrijk, maar gewoon voor iedereen. Sporten uh, is goed voor je lichaam. <coughs> ik wil je zeggen dat sporten altijd gezond is als je overal te veel voorzet, zet, dan is het ook niet goed. Maar ja, het kan ook zijn dat het door het toedoen van anderen dat je daardoor geluiseerd dan is het niet meer gezond natuurlijk. Maar ja, ook daar heb je dan weer trainingen voor. Hoe beter je traint, hoe minder, normaal gesproken, hoe minder blessure dat je wordt. En ja, dat zijn van die optelsommetjes. Goed, we mogen niet wel weer. Lekker. Vandaag uh, drie rondjes, omdat ik natuurlijk weg moet, Als moest het te vroeg op. En ik, uh, ik had de wekker wel gezet, maar ik, uh, nee, ik ben een half uurtje lang blijven liggen. Ja, goed, dan wordt het voor mij ook uh, korter om te lopen natuurlijk. En, uh, ja, dan moet je een compensatie uh, maken. Nou, dan maar drie rondjes. Het tempo was niet verkeerd. En... Uh, als je dan met lens in mijn roet zit, dat ik niet even kijken. Maar ehm... Uh, ja, dat... is uh, zit eigenlijk niet goed. Ik denk dat hij eruit valt zometeen. Maar dat kan niet. Eh, uh, was ik? Oh ja, trainen. En uh, Ja, nogmaals, ik, uh, ik hoop dat we in ieder geval weer uh, de, de, de... De competitie weer uh, kunnen gaan starten. Zowel met, uh, met de mede als bij de senioren. Dan, uh, toch nog een redelijk uh, competitieverloop kunnen krijgen. In plaats van zo'n half pakken uh, doen. En uh, ja, ik ben benieuwd. ben benieuwd. Dat is natuurlijk voor uh, heel veel uh, Nederlanders en, uh, en uh, sommige bedrijven een uh, goede aanlating dat, die, uh, dat uh, vrijdag uh, ja, een groot deel is opengesteld. Helaas nog niet voor de, voor de horeca. Mee, mee en ik zou het, uh, ik zou het oprecht uh, sneu vinden als over twee weken nog steeds gezegd wordt van oh, gaat niet open. Ik, uh, soms snap ik niet, die hebben het over het algemeen best goed voor elkaar. Uh, tenminste als het dan gaat over uh, restaurants of iets dergelijks. Ook voor cafés is het natuurlijk iets moeilijker. Zeker als je mee spreken een soort uh, bar dancing hebt. Ja, de meeste mensen willen toch gaan staan, willen bij elkaar gaan staan. Ja, en dat is dan uh, het lastige, dat kan, dat kan dan even niet. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Nou, ik ben in ieder geval weer thuis. Kort praatje weer. Ik zeg in ieder geval uh, tot de volgende zondagmorgen. praten weer. En dan uh, ja, kijken wat het dan, weer, uh, wat het dan weer schaft. Dus ik zeg in ieder geval uh, tot de volgende keer weer. Als je deze, dit praatje weer leuk gevonden hebt, dan ga ik blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. <coughs> Dan komt het allemaal weer goed. Riempje. Dus ik zeg uh, fijne dag allemaal. En ik zeg tjoe.